In 2014 ging het eenheidsstatuut van kracht waarbij een nieuwe ontslagregeling van toepassing is voor arbeiders en bedienden. In het arbeidsrecht werd ook gesleuteld aan de ontslagmotivering. Human resources experte Sandra van Dorpen praat erover met meester Philip Tieleman. Welkom, Filip. voor alweer een boeiende ZHR-editie. Enkele jaren geleden is ons arbeidsrecht uh, ja, grondig veranderd, een beetje een facelift doorgemaakt, zeggen we, met uh, t, ja, de invoering van het eenheidsstatuut. Hè. Proefperiode afgeschaft, Karensdag afgeschaft, uh, opzegtermijnen zijn een beetje gelijkgeschakeld, zullen we zeggen. Maar vandaag gaan we het hebben over CAO 109, en dat gaat over de motiveringsplicht bij ontslag. Uh, moet elk ontslag dus nu gemotiveerd worden? Dat is een absolute misvatting. Vanuit strikt juridisch oogpunt moet op de dag van vandaag een ontslag niet gemotiveerd worden. Uh, het is de werknemer, de ex-werknemer, die zelf het initiatief moet nemen naar zijn ex-werkgever om de motivering na het ontslag te bekomen. Dus concreet, de ex-werknemer moet een aangetekende brief sturen binnen de twee maanden na het ontslag als hij of zij onmiddellijk ontslagen is. Is er een opzegtermijn betekend, dan moet het binnen de zes maanden na het verzenden door de werkgever van de aangetekende brief gebeuren. Wat zijn de sancties? Als de werkgever, ex werkgever daar niet op ingaat, dan kost hem dat onverbiddelijk twee weken loon. Wordt nadien duidelijk dat we te maken hebben met een kennelijk onredelijk ontslag? Ja wat in feite zou impliceren dat het ontslag niet is gemotiveerd door de houding van de ex-werknemer mm -hmm. of door economische omstandigheden. Ja. En dan zegt men ook nog: en dat geen enkele redelijke werkgever die ontslagbeslissing zou genomen hebben, mm -hmm. dan kan dat de ex-werkgever nog eens drie tot zeventien weken loon kosten bovenop de verbrekingsvergoeding. Dat is in feite de sanctie uh, voor de motivering of het gebrek aan motivering. Oké, okay, tenslotte, wat is jouw opinie of jouw advies? Motiveren onmiddellijk? of niet motiveren? Los van het, het juridische raad ik ten staagste aan om niet uh, te motiveren en ik heb al opgemerkt in de praktijk dat iemand de fataliteit van een ontslag gaat aanvaarden, maar wat Iemand drijft naar een rechtbank, dat is de motivering. Ja. Zeker als het op papier van naaltje tot raadje wordt uiteengezet, ja. Ja, dan zie je dat dat een enorme emotie losweekt, wat uiteindelijk gaat leiden tot procedures. Wel, dat waren alweer uh, ja, heel nuttige tips, denk ik, voor onze kijkers. Heel hartelijk dank.